Hallo iedereen! Het is leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog op mijn kanaal. Ik ben Nora Lee en we zijn dus in Spanje. Uh, als je nog niet wist, begin dan zeker de vorige vlog, want het is heel leuk hier in Spanje. Ik ben hier samen met jullie. En jullie kan ook meegetuigen dat dit hier super leuk is. Ja. Uh, Normaal hebben we lekker gebasketbald, of ja, het liep niet zo super graf. <laughs> we hebben geen tennis. But boos, ja. Jullie zijn een beetje boos geworden, <laughs> dus ze zijn er mee gestopt. Ik ben boos op Nathan. Oké, okay, dit dus is bos op dat land, Maar alles komt wel heel goed. Oh wow. <laughs> Daar ging ik een beetje je ja aan. Ja, Sorry, ik word gewoon als ik knal. Ik dacht echt dat hij van het balkon ging vliegen. Oh. Uh, um, ja, dus dat heb ik uh, gedaan Dennis. Um, nu gaan we samen. Want ik heb een samengerieven aan de bikini. Dus ja. Oké, okay, het is trouwens even keren aan het mooi. Want de haar was je het op in mijn gezicht, zoals jullie kunnen zien. Dus dat is echt heel vervelend. Dus Kijk mijn haar. En toen kwam er ineens een beetje uit de lift en ik ging me heel graag aan. Maar, dus we gaan nu dus zwemmen. En ik nog langs een paar, want ik heb echt heel veel dorst. Dus ja. Hey iedereen, we zijn al eventjes wat later. Ik heb net gegeten. En dit keer heb ik wel een video gemaakt van het eten. Dus die komt nu in beeld. Met het trap naar boven aan het gaan, want we mogen niet alleen in de lift. Want stellen voor de kompassen zitten, ja, dan heb ik gewoon een probleem. Dus ja. ja. We zijn bijna boven. Of ja, ik ben bijna boven. Want ik ben hier alleen aan het wandelen met het kaartje van ons hotel ding. Hotelkamer. Dus ja. Ik weet niet wat we vandaag nog gaan doen. We hebben er net voor het middageten ook lekker gezommen. En nu ga ik gewoon even rusten, denk ik. Ik heb eigenlijk al eerste een keer gezegd hoe mooi ik dit uitzicht vind. Maar dat is ook gewoon zo. Daar zit het strand. En nog meer hotels. En dit is mijn kamer. Dus dan gaan we die nu open doen. Iemand heeft die op slot gedaan. Jongens. doe De deur eens terug open voor mij? Ah, hier is Nathanetje. Ik wil niet Oké, laten we niet op de vlog, of toch wel later. Hoe laat uh, is het? Uh, ik zal zelfs kijken, dus hier staat dan, Moet je op de vlog of niet? En later gaat zelfs aan de Kids Club. Je mag niet filmen daar. Nee, we gaan niet aan de... Ik heb niet meer. Je moet alleen. Ja, je moet ook de weg. Eh, jullie! Dit dus. Ik het dit is op de planning. En hier is Julius. En het is er mooi gepoetst. Je ziet gewoon een flop. Dan zie ik jullie straks weer terug als we nog iets leuk gaan doen, want... Momenteel weet ik niet echt iets wat we nog kunnen doen. Het is alweer avond en vandaag heb ik dus ook gewoon vooral veel gerust. Want het was ook gewoon niet echt een dag om heel veel dingen te doen. Want ik was vrij moe vandaag. Of ja, het was dus ook gewoon een rustdagje. Um, en blij bestaat het Hotel 35 jaar. Want ik kreeg er straks een heel leuk souvenirtje van dat het Hotel 35 jaar bestaat. Ik weet nu niet waar het souvenirtje naartoe is. Maar volgens mij. Ligt daar mijn tasje, dus er kom ook allemaal leuke ballonnen op, er was een chocolade fondue, een taart met 35 jaar op, echt heel cool, dus er komen nu ook allemaal leuke video's, in, video's en foto's in beeld, als ik überhaupt foto's heb, uh, video's heb, sorry dat ik me dat verspreek, dus ik zei van dat er uh, leuke foto's in beeld komen als ik foto's heb. En dan was het waarschijnlijk een heel kort vlogje. Mama. Maar. Wil je nog iets. wil je zeggen tegen de kijkertjes? Wat dan? Ja, dat weet ik niet, hè, want je zegt altijd dat ik moet stoppen met filmen. Maar ik ben mijn vlogje aan het maken. Ja, oké. Okay. Dus als je erop wil, moet je wat zeggen. Want ik kan hem direct afsluiten. Ja. Dus. Als ik leuke foto's heb, komen ze allemaal in beeld. Video's heb ik volgens mij niet. Zo, zo ja, als ik het wel heb, komt ook in beeld. En dan wil ik zeggen dat het een kort vlogje was. Dus sorry daarvoor als jullie langere vlogjes gewend zijn. Maar ik heb gewoon niks meer vertellen vandaag. Dus dan wil, ik heel erg, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie voor twee dagen weer terug. Doei! en Sorry als ik me soms een beetje verspreek. Geen enkele persoon is perfect. Dus ja.